Welkom bij iedereen kan haken. We gaan vandaag al hakend vaste opzetten, vaste steken en we gaan al hakend stokjes opzetten. Het is dus een andere methode eh, dan dat je een losse ketting maakt. En we beginnen dus met het een beginlus. En dan beginnen we met al hakend stokjes op te zetten. Eerst wil ik even iedereen bedanken voor het kijken naar he. Iedereen kan haken op YouTube. Want ja het wordt nu zo druk, maar ook weer niet. Ik probeer gewoon toch nieuwe dingen te bedenken en te haken. En daarbij uh, ja, leuke dingen uh, op video te zetten. Maar we beginnen nu met al hakend stokjes op, opzetten. Dus je begint met gewoon een opzetlus dan haal je je draad om en je haalt maakt drie lossen dan ga je meteen hier in die eerste deze, ga je een stokje zetten dan sla je weer je draad om, kijk je hebt nu twee stokjes deze telt ook met een stokje en dit is een stokje dan ga je in die opening want je gaat nu al haken stokjes opzetten dan ga je in deze opening ga je eerst je draad omhalen dan ga je insteken en je haalt je draad op en dan heb je drie lussen op je haaknaald en dan haal je nog een keer om en dan ga je door de eerste lus en dit is dus eigenlijk een, ja, een begin lossen en dan haal je draad op en dan maak je een stokje door twee omslaan door twee en dan heb je er al drie en als je zo ziet hier deze lus van dit stokje daar ga je dan eigenlijk weer een stokje op maken maar eerst ga je dus in die opening je haalt je draad op en dan ga je nog een keer omslaan door 1 want je hebt natuurlijk eerst die beginlus nodig dan omslaan door 2 omslaan door 2 en dan heb je er al 1 2 3 4 stokjes, gaan weer omslaan in die opening je draad ophalen, omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2 en je ziet hieronder op die lussen dat daar ook die stokjes op zitten maar we gaan er nog een paar oefenen, draad om de haaknaald je steekt in, je haalt hem op, je haalt nog een keer je draad op en door 1 en dan ga je je stokje afmaken, draad omslaan, door 2, door 2 kijk en hier, dit wordt je ja, eerste rij en hieronder, dit zijn je opgezette ja, stokjes, al haakend stokjes opzetten, insteken, draad ophalen, omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2 en dan trek je een beetje aan die onderste lus omslaan in die onderste lus, draad ophalen, omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2, trek een beetje aan de onderste lus, omslaan, insteken, draad ophalen omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2 omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2 en een beetje weer die onderste lus pakken, omslaan insteken draad ophalen omslaan door 1 omslaan door 2 omslaan door 2 Kijk, je krijgt gewoon een hele mooie rij stokjes die je al hakend hebt opgezet. Ik ga er nog twee meedoen. Omslaan. Insteken, draad ophalen, omslaan door. 1 omslaan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 dus als je aan bent om altijd die rij op te zetten meteen met stokjes dan is hij net iets flexibeler en handiger en dan gaan we nu beginnen met het opzetten van vaste, dus dat je meteen begint met een rij vaste we hebben net al hakend stokjes opgezet en we gaan nu al hakend vaste opzetten dus dat je de toe meteen met vaste hebt in plaats van de beginketting je begint met twee lossen dan zet je een vaste in die eerste steek doorhalen omslaan door twee dan heb je al je eerste vaste maar nu moet je natuurlijk omhoog gaan werken omdat je al hakend vaste gaat zetten dus je steekt nu in tussen deze tussen deze en deze in daar steek je in je haalt je draad op en dan ga je nog een keer omslaan en dan doe je eerst door 1 want je moet natuurlijk een beginketting hebben en dan sla je om door 2 dan steek je weer in tussen die twee Steek je in je haalt je draad op je slaat om door 1 en dan sla je om door 2. En dan heb je weer een vaste. Je steekt in, je haalt je draad op. Nog een keer draadhaal door 1 omslaan door 2. Insteken, je draad ophalen, omslaan door 1, omslaan door 2. En je hebt alweer een vaste. Insteken, draad ophalen, omslaan door 1, omslaan door 2 en weer tussen die twee in en je gaat weer een vaste maken dus dan zet je hem al hakend zet je je begin losse op of je vaste je gewoon insteken tussen de twee in je haalt je draad op omslaan door 1, omslaan door twee ik zal er nog twee doen insteken draad doorhalen, omslaan door 1, omslaan door 2, insteken, draad ophalen, omslaan door 1 en dan maak je weer die vaste en dit is dus je ketting met vaste ja met vaste en deze rekt ook heerlijk mee dan heb je ook meteen een ja, niet zo vaste steek en je kan weer verder hier op de veetjes hier op deze veetjes kan je weer je vaste gaan zetten ik zou zeggen dankjewel voor het kijken naar de video heb je leuke vragen of opmerkingen die kan je dan hieronder plaatsen graag duimpje omhoog als je de video leuk vindt en hier op mijn foto klikken en dan kan je abonneren en ik maak steeds weer leuke nieuwe video's met nieuwe steken of leuke dingen dankjewel